Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 23 april. Met teleurstellingen omgaan. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jakobus 4, vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Veel christenen liggen ontmoedigd en teneergeslagen langs de zijlijn van hun leven, omdat zij niet hebben geleerd hoe zij met teleurstellingen moeten omgaan. Maar het is niet Gods wil voor jou om teleurgesteld, teneergeslagen of ontmoedigd te leven. Vandaag niet of wanneer dan ook. Een onderdeel van Jezus' aardse bediening was om rond te gaan, gezalfd door de Heilige Geest, om al diegenen te verlossen die onderdrukt werden door de duivel. Overal vonden teleurgestelde mensen nieuwe hoop toen zij de kracht van Jezus ervoeren. Dezezelfde kracht is vandaag beschikbaar voor ons. Gebruik die kracht om jezelf te verdedigen tegen teleurstelling door je te focussen op God, zijn belofte te overdenken, zijn woord te beleiden en jezelf en je situatie in gebed te onderwerpen aan Hem. Door Jezus kun je de aanval van de vijand om je neer te drukken weerstaan. Door Hem zo te bestraffen dat Hij je niet kan vernietigen. Wanneer de duivel naar jou een uitval doet, kun je geestelijk zo afgestemd zijn in God, dat je in staat bent te onderscheiden wat Hij probeert te doen. Bied weerstand aan Hem en zorg ervoor dat Hij wegvlucht. Met de kracht van Jezus, die beschikbaar is voor jou, heeft Hij geen andere keus dan weg te vluchten. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, tegenslagen en ontmoedigende dingen zullen mijn kant op komen, maar ik zal niet teleurgesteld blijven. Wanneer ik afgestemd blijf op u, zal ik weerstand kunnen bieden aan de duivel en hem iedere keer rennend wegsturen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.